In een paar video's terug hebben wij dit apparaat getest, de SodaStream. En dat was onze first try and review video. En in die video hadden we jullie ook gevraagd of wij dit apparaat nog met andere smaakjes of andere drankjes zouden moeten uitproberen. En dat leek jullie ook heel erg leuk en we kregen ook heel veel reacties binnen. Nou, het is natuurlijk helemaal niet de bedoeling om dit apparaat te gebruiken met andere drankjes. Of andere vloeistoffen dan water, dat weten wij. En uh, nou ja, we gaan het toch gewoon doen, want we zijn er al heel erg geïnteresseerd in waar we allemaal koolzuur aan toe kunnen voegen. Ja, we hebben wel een paar hele leuke ideetjes van jullie gekregen die we vandaag gaan uitproberen. Ik denk dat ze mm, sommige lekker zijn en sommige iets minder. Mm -hmm, ja. En uh, nou ja, laten we maar gewoon meteen beginnen. Nou, we beginnen met de eerste drank en dat is koffie. En je mag geen warme drank in dit apparaatje stoppen. Dus we hebben de koffie gezet een tijdje geleden, laten afkoelen en even in de koelkast gezet. Dus hij is lekker koud en we gaan hier nu prik aan toevoegen. Ik ben heel erg benieuwd, want koffie met prik lijkt me eerlijk gezegd niet zo erg lekker. Lijkt mij echt, echt super vies. ja. En zoals je ziet hebben wij deze fles dus helemaal niet... Uh, tot de bovenkant gevuld. Omdat nou ja, het ging de vorige keer mis met de wijn. En we willen het apparaatje niet modderen. Dus we dachten, we doen het gewoon veilig. En doen er niet zo heel veel vloeistof in. Wauw, het begint echt heel onwijs te bubbelen. Maar ik ben in ieder geval blij dat hij niet overstroomt. Dus we hebben het hier nog uh, lekker schoon gehouden. Het oh, er zit wel oh, ja, er prik in, in hè? Er zit heel veel prik in, volgens mij. Oh, dat is heel raar. Oeps. Zo! Vies is heel veel schuim. schuim, inderdaad. Koffiefrisdrank. Hij ruikt echt heel erg koffieig. Nou, cheers. Ah, dat is echt heel vies. Maar het smaakt echt heel erg naar koffie nog steeds natuurlijk, maar... Ja, nou, ik vind het nog niet eens wel heel erg slecht. Ja, het is wel echt. Is wel... Eigenlijk zou ik het ook gewoon voor gewone koffie zeggen, precies. Zelfs maar, want... Wil je er melk en suiker in doen en dan kijken of je het lekkerder vindt? Ja, het is wel heel apart. Het lijkt zeg maar wat dunner ergens, maar dat is volgens mij gewoon optisch omdat er bubbeltjes in zitten. Ik vind het niet lekker. Maar het is, het smaakt minder naar koffie dan koffie. Die bitterheid van die bubbeltjes die proef je ook echt goed in terug. Ik ja, kan me wel goed. voorstellen dat mensen het echt lekker vinden. Het vermindert wel echt de, de bitterheid van de koffie. Zo, het ik is ga wel er, echt inderdaad goed te doen. Ik ga bij even wat suiker en melk erin doen. Kijken of je het dan lekker vindt. Klein een beetje. Oeps. Zoiets. Wil je een ook Wat mee? suiker wil jij? Veel. Peter? Het is misschien ietsje beter, maar het is nog steeds. Ja, het is gewoon... Ik ben niet een super erg grote koffieliefhebber. Ah, oh, ik vind het minder lekker. Thuis. Ja, ik denk net zonder melk en uh, zonder suiker dat het net iets meer koffieachtig is. Je verliest het nu een beetje. Ja, nu wordt het gewoon heel raar. Dat maar niet hoe ik het kan beschrijven. Verder van vind ik deze wel echt heel erg goed gelukt. En ik kan me voorstellen als je een echte koffieliefhebber bent, dat je deze variant met bubbels ook lekker vindt. Nee? Ik ben best wel een koffieliefhebber, maar hij is oké. Okay. Hij ah, is oké, okay. normaal is koffie lekkerder. Nou, we zijn klaar voor de volgende en dat is Frissie. Deze hadden we in ieder geval ook in de comments gezien en het leek ons wel heel erg grappig om deze te gaan uitproberen. Dus we hebben weer even een klein laagje erin gedaan. Het leek mij echt super lekker. Ik ben echt dol op Frissie. Mm -hmm. Frissie mm -hmm. met prik. Het klinkt echt als de hemel, maar eigenlijk zie ik nooit dat ze prik toevoegen aan melkproducten. Dus het zal wel niet zo lekker zijn. Oké, okay, hij spuit wat hoger. Het is net een milkshake. Oeh. Het lijkt... Het oh, op, ruikt het, het helemaal. Ruikt het? Oh ja, krijg ik een beetje als een fris Ja. boer. Ja. Terwijl ze want fris heeft gedronken. Dan zo oh, er zit ook laat. een hele bel aan. Ik weet niet of ik het kan zien. <laughs> ik ben benieuwd of het beter is ja. of slechter dan de original. Hé, hey, Heeft het wel gewerkt? Ik zie bijna geen... Ah oh wel, volgens mij er een heel klein beetje bubbels in, maar het lijkt bijna niet te hebben gewerkt. Ik oh, heel ik heb echt veel meer, sorry. Oh ja. Het heeft bijna niet gewerkt. Maar ik poem heel lichtjes. Lichtjes inderdaad. Dus misschien uh, lukt het niet goed met zuivel, maar het is echt best wel lekker ja, dus ja. Het is zeg maar alsof het een beetje speelt op je tong. Het is ja. zeg maar deze eerste druppel variant, maar dan nog net iets lichter. Maar het maakt hem iets minder. Hoe um, moet ik zeggen, zuivel is soms best wel een beetje uh, dikkig, ja. um, zit een beetje op je tong of zo, En het, het lijkt net alsof het nu dunner is geworden door de prik. Ja, dat is een beetje van je tong afgeleid. Wat we dus ook hadden met de koffie, Ja. het voelt wateriger, dunner, mm. soepeler, glijd ja, soepeler, soepeler door de mond. Mm. Wat vind je ervan? Frist met prik? Nou, vet awesome. Ja, ik snap niet dat ze dit niet bad. in de winkels ja. verkopen. Inderdaad. Echt lekker. De derde drank waar we koolzuur aan toe gaan voegen is... Appelsap! Yeah! Yay. En volgens mijn vriend uh, was dat dus helemaal niet zo raar. Nee, Hij zei tegen mij van ja, daar overal in het buitenland heb je appelsap met prik. Behalve Nederland. Ja, mijn vriend die doet ook heel vaak gewoon bij zijn appelsap een oh, beetje ja, spaarrood. Dus ik ja. uh, ben benieuwd. De verwachtingen zijn hoog. Ja. Ik denk dat het een soort van alcoholvrije is. Ja. ja, ik ben benieuwd. Dat zou lekker Dus dat zijn. is wel heel erg nice. Oeh, ik blijf het echt fantastisch vinden, hè. Het gaat echt ver omhoog ook gewoon. Oeh, deze, deze gaat weer veel harder dan ik denk dat die frisie. Ja, ik denk dat hier zeker best wel uh, veel prik in zit. Lijkt Erf, een prik. beetje op bier nu, hè. Oeh, er komt Kinderbier. best wel veel uit. Inderdaad. Misschien lijkt het een beetje op mijn kinderchampagne, ja, ja. trouwens. Die heb je wel bij de HEMA, daar heb je altijd de smaak. Ja, en je hebt ook de appel. appelsmaak, dat is de groene. Alright, cheers. Hij uh, bruist goed. Het proeft een beetje naar, naar bekende frisdrank met appelsmaak. Gewoon spa, spa Fruit met appelsmaak. Ja, Niet. want die tintelt een beetje, of dat tintelfruit, volgens mij heet ja. dat zo. Maar deze heeft meer smaak, ja, want vet hij, lekker. Hij smaakt zeg maar wel iets minder zoet en iets wateriger ja. als um, normale appelsap, maar dat vind ik juist wel heel erg lekker. Maar ik moet wel even zeggen dat deze Bubbles, minder heftig zijn dan wow. als je er water in zou doen. Ja. Dus we zouden het inderdaad ook nog met de drie druppeltjes kunnen doen. En dan heb je denk ik echt de grote bubbels zoals je in Cola en sparota. hebt. En deze kleine bubbels vind ik wel heel erg lekker. Ik ook. Het is echt zo tintelend op je tong. Onze volgende drank is chocolademelk. Volgens mij hebben we deze ook uit de comments gehaald. En ja, ik heb ja. volgens mij echt Heel veel mensen wat een chocolademelk zien. En voor deze chocolademelk hebben we gekozen voor Chocoloni. Ik Tony deze... Chocoloni. Tony, cho Tony, cho Tony, cho Tony <laughs> ja ik zeg het zo, sowieso altijd het woord fout, maar ik heb deze nog nooit geproefd nee. en ook nog niet. En we dachten, deze moet een baseball zijn. Ja, dus we dachten, deze is helemaal perfect voor de test. Of moet je, je kijken, worden. een vies remspoor hierin zitten. hè? Rem. Ja. <laughs> nou, omdat de frissie en de appelsap, die hadden net wel prik, maar niet zo heel erg veel. Dus we dachten, we gaan bij deze, ik wilde zeggen bad boy, en die zegt precies hetzelfde <laughs> als wat jij vorige keer zei, waar ik helemaal uit uitlachte dan gaan er drie druppels doen, dus extra veel bubbels. Ja, nu hoop ik wel dat dat niet betekent dat die wel weer gaat overstromen, dat... want ik weet niet of het dan heftiger is of wat dan ook. Maar laten we eventjes allemaal, fingers crossed, doen dat het goed gaat. En ik ben, wat denk jij van de preek? Lekker? Vind ik denk lekker? echt dat het heel vies is. Ik ja. denk dat het niet zo lekker is als de Fistie. Want werd. ik hou ervan dat Chocomel lekker romig is en ja, dus nou, maar we gaan testen voor jullie. Het lijkt echt op een chocolademilk zo, hè? Ja, eh. Uh... Zo, ja, daar zit wel een trek in. Moet je kijken hoe hoog het komt om te bellen. Oh, ik ben blij dat we er niet meer in hebben oh gedaan, ja. Ik denk echt dat we tot precies het maximale limiet staat, dus dat was uh, tot bij die, deze tekst, want deze bellen komen helemaal tot boven en ik zat echt al gewoon af te wachten tot het weer zou gaan lopen. Oh, nee, nee. Hij is nog wel even dun. Natuurlijk, ja, ik denk elke keer dat het weer een heel ander soort drankje wordt. Dat is natuurlijk niet zo, want het zit er zitten gewoon alleen. Ijl. Was ik nog of was dat. Nee, waren gewoon bellen, denk ik. waren gewoon bellen. Cheers. Mmm! Oh, wow, dat is heel raar. Dat is ook het enige wat ik ervan kan zeggen, is raar. En niet per se raar op de goede manier. Ja, het is niet zeg maar super ranzig. Ik bedoel, ik kan dit wel opdrinken, maar het is een beetje dat, dat lekkere, romige dat, oh, van chocolade chocolademelk. Dat heeft al nu in één keer een soort van prikkels gekregen die ik ook helemaal op mijn lip voel. Ik kan niet zeggen van dit, dit is... Het is gewoon raar, klaar. het is gewoon raar. Heb ik een melksnor? Het is zeg maar zo van, oh hé, hey, hier heb je een glaasje chocolademelk en oh. ik heb op ongeluk wat spa rood in laten vallen. Als je dit geeft aan iemand en die verwacht echt chocolademelk, die baalt. Die, die spuugt <laughs> het uit. Heel raar. Het is zeg maar, ik kan het niet zeggen, want het is chocomal met prik. Het is prik met chocolademelk. Prik met een chocomel nasmaak. Nou nee, ik zou het andersom zeggen. Ik vind dat, dat je echt nog wel goed de chocolademelk hoeft, En dan krijg je een soort van... Hey, spa rood. Ik ben er ook nog. Of zo. Maar het is echt minder geslaagd. Het is goor. Hij heel? Ja. Heet ze meer. Weet je wat hij zegt? Hij zegt als je me niet gaat scheten in mijn huis. Let me think. Nou, we hebben nu vier drankjes in totaal gehad. Het is wel zo mooi om er een mooi cijfertje van te maken. Vijf. Dus ik zat te denken, wat gaan we doen als vijfde variant? Ik heb het gevoel dat ik daar al een antwoord op heb als ik, als ik naar haar gezegd kijk en ik weet ook niet wat er aan de hand is nu. Ik ga er even wat bij pakken. <lacht> Dit is mijn barcard en laten we er iets van pakken. En kijken of, want vorige keer hadden we wijn met prik, vet lekker. Ja oké, okay, het voel me, het was niet heel erg lekker. <lacht> Ah, het was lekker. Maar ik vroeg me af, we kunnen nog een keer wel een alcohol doen met prik erin. Want mm -hmm. Dat heb je eigenlijk gewoon niet. Het ja. zal wel zijn een reden hebben. Maar laten we gewoon eens kiezen. Oh, deze limo cello's. Oh ja. Dat, dat lijkt me heel lekker. Ja, Limocello. laat ik eventjes heel mooi aan de kijkers zien. Hoop. Ja, deze heb ik een keer van mijn tante gekregen voor mijn. Voor oh. mijn <lacht> verjaardag. Ik heb nog steeds niet geopend. Nou, mooi. Ah, ja, als je kijkt. Hartstikke bedankt. We zijn heel erg benieuwd hoe dit uh, gaat smaken. En het is lekker gewoon citroenig en dat denken wel lekker na zo'n um, ja, chocoladebom van net. Hoeveel moet je hier normaal van drinken eigenlijk? Ja, ik weet niet. Hoeveel als je kan, denk ik. <lacht> het lijkt net neon Ja, het ziet echt mooi uit. Oh, hij is heel smoky. Moet je kijken. Ja, ik komt heel veel rook vanaf. Hoe zou dat komen wat dan? Ik snap dat ik niet. Ik ben benieuwd. Ik denk dat dit wel weer zachte bubbels zijn. Dat denk ik wel. Ik het ziet heel mysterieus uit. Ik moet zeggen dat ik het wel heel erg leuk vind dat je gewoon zo makkelijk zei... Oh, limoncello, doe maar die maar. Oh, ja, en ik zag hem staan. Oeh. Ik, heb, ik kan me voorstellen dat het heel lekker is om hier namelijk bubbels aan te hebben. Dus, uh, cheers. Niet drinken als je geen 18 bent, hè. Kom. Oeh. Ik proef geen prik. Nee, heel zachtjes maar. Ik krijg er heel erg kippenvel van. Ik zit echt onder de kippenvel ineens. Hoewel ook wel, ze zitten. Nee, het is inderdaad onder de kippenvel. <laughs> ja, nou ja. Uh... Niet zo spannend als dat ik had gehoopt of zo. Weer het nog even proberen met drie. Uh... Ja, ja, ja. Laten we het gewoon even terug erin gooien. En dan doen we gewoon de drie druppels. Poging twee. Nou, ik moet zeggen, het is niet, niet slecht. Maar nu heeft hij waarschijnlijk weer veel te veel bubbels. Oh. wow, is er hier? Ik keek, eventjes hier langs en ik zag gewoon zeg maar van dat wiebelende, wiebelende lucht, weet je wel? Dat zag ik hier oh, zo. Oh, wat je hebt met warmte. Ja, niet? ja, dat zag ik hier zo langs. Ik schrok er even van. En ik dacht, ja, wat is nou in één keer ontploft? Dan krijg je echt gewoon ja, Plastic en metaal, in mijn gezicht. Misschien zouden jullie nooit deze video dan gezien hebben. Jezus. Dat is heel Zo erg. Dramatisch. Vloggers, Larissa en Tare omgekomen door, ons ex door exploderende stream. Ik zit echt al voor me dat. Zijn we wel zijn gelijk famous? Ja, op wat voor manier? Oh, <coughs> ik Ah! Wat is er, Oeh, wat is er? Is in je mond of.? Heel <lacht> hè? Hij is echt fucking gorm. Oh, Het is net alsof hij gewoon. Het doet me echt denken aan medicijnen of zo. Of als in een keer de alcohol heel veel sterk is. Hij is heel sterk nu. Of tenminste hij is niet heel sterk, maar hij, de prik is oh, zo echt... hard. Ik voel het echt meteen aan mijn maag. Ik voel ja, ik... meteen aan mijn maag. Ik voel het meteen mijn het meteen. Het gaat niet goed vanavond. <lacht> oh, ik ga het niet. Ik ga niet nog een snelweg nemen. Ik ga er even één eentje Ik wil eigenlijk ook heel. Oké. Okay. Het drinkt het is 20 keer zo moeilijk. Nee, dit, dit moeten jullie echt niet doen. Dit is echt niet oké. Okay. De oh, tranen staan in mijn ogen en ik heb nog steeds kippenvel. Is dit is. Het is echt alsof we gewoon een nieuwe drank hebben gemaakt. Zeg maar. is ja, maar het is niet per se sterker dan in alcohol, het, is nee? gewoon, het snijdt je tong ermee dan om het ineens nee. zo ziek sterk Het is wel soort ook een hele heftige nasmaak. Dus ik drink en je denkt 1 seconde oké, okay, het is goed en dan denk je nee. En dan ineens pak je hem. Ja, het is echt zo van... <tie> nee. De kleur die is echt zo van... Drink, Uitnodigend, nee. ja. Ja, en, en, en dit is echt een killer. Ja, dit is wel echt gif. Echt een killer. Als je een party animal bent, dan... This is for you. Nee. Oké, okay, toch niet. <tie> Zonder, prima, met niet doen. Gewoon Nidoo. Don't do it. helemaal niet de drie druppels, want het is echt... Nope. Ik heb er al geen woorden meer voor. Nou, dat waren een aantal van jullie verzoekjes om te testen in deze Sodastream. Ik mm -hmm. moet zeggen, ik vond het weer heel erg leuk om te spelen met het apparaat. Ja, zeker. Ik, bedoel, ik weet dat het niet nieuw is. En, um... We weten ook dat het echt alleen met water mag, dus alsjeblieft. Laat die comment niet achter in de comments. <laughs> Hij gaat toch wel komen, maar die hebben dan niet de video gekeken. Ja, ik vond het wel heel erg leuk om ermee te experimenteren. Ik vind ja. dit soort apparaten gewoon heel erg leuk. Ik hoop dat zo de stream niet boos is, dat we allemaal gekke dingetjes erin hebben gedaan. Maar zoals jullie weten raden we het dan ook niet aan. Mm -hmm. Maar um, van alle vijfste drankjes die we hebben gedronken, waren er, uh, denk ik, twee? Waren het er twee? Ja. Twee die we echt lekker vonden, want koffie was vies. De chocomel was vies, ja. limoncello was echt niet te harde. Ik vond het allerlekkerste appelsap ja. en fris die was ook gewoon een goede drinken. Dat was prima. Ja. Over het algemeen is het dus wel duidelijk waarom er dus in die dranken normaal gesproken geen bubbels zitten. Dus heel erg bedankt voor al jullie reacties. Heel erg bedankt natuurlijk voor het kijken. Vergeet niet nog eventjes op die, of subscribe. op die abonneerknop te drukken als je nog geen abonnee bent op ons YouTube kanaal. En geef hem ook een duimpje een omhoog. Een duimpje omhoog natuurlijk. En ja, dan zien we jullie gewoon weer heel snel terug in de volgende video. Doei! Doei.